Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. Mijn vrouw is... Saar, ga naar huis. Ga wat leuks doen. Ik moet deze zaak winnen. Workaholic is een understatement. Daar heb ik gelukkig geen last van. Mijn kinderen ik ga... zijn lichtjaren van me verwijderd. Doei. Hallo. Ah, dankjewel. Mijn anonieme held, noemt ze hem. Iedereen is het aan het sharen. Zij Held? Ik oh. held? het blitje niet durven. Ah. Hij tenminste wel. Eindelijk iemand die niet meer toekijkt, maar actie onderneemt. Ik oh, wil die freak dood hebben. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Mom. Het is een loser die aandacht tekort komt. You, duidelijke taal. Hij speelt voor eigen rechter. Oh. Jezus, papa. Ja, ik was van de, van de trap gevallen. Stream alle afleveringen van Anoniem op NPO Plus.